53, 31, goedemiddag, GMG. Goedemiddag, GMG, 53, 31. Absoluut daar. Ons over. Heeft u nadere bijzonderheden? Ja, ja deze op de melding met nog even is dat van boomboerderij is met het Pannendak. Zijn we mogelijk brand het in die schoorsteen en zijn we er ook heftig binnen ook. En de landen, de tooghalligste komt vanuit Oudbijal ook. We krijgen een bericht van de politie die is daar te plaatsen. En meneer zit nog binnen. En we gaan hem proberen buiten te praten. Oké, okay, nou, dat wordt de achteruit. Ja, ik ga eerst wel even kijken. Ja. Denk even zo. Een hey. beetje zo zetten. Hoi. Hey. Hey. Hoe is het? Goed. Ja, beste wens. Mooi. Ja, beste wens. <laughs> Ja, als je... ja, we gaan even kijken, kunnen jullie er een beetje bij komen? Ja makkelijk. Hoe is dat hier? Ja. Wij gaan. Uh... Heb je... Als je één iemand hebt voor ons met, uh, ja. met ademlucht, dan kan hij mee omhoog. Jo. Omhangen. Wat voor pijp is het? Geen asbestpijp? Het zou hebben. een, uh, uh, een uh, stalen uh, doek. Okay. En dan uh, loopt recht. Dus dat is mooi. Beste mensen? Ja, best mensen. Oké, okay. ja, ja, in ieder geval geen asbest dan, ja. dan zoiets. Uh, Oké, okay. ja. top. Ik ga ook een masker plaatsen. Uh, ja. Puntijtje is beneden. Ik haal het weer omhoog en dan gaan we de vegen doen. Ja. Dan gaan we weer naar beneden. Over. Ja, die dat kan helpen. Hij blijft wel ergens hangen. Ah, Oké. Okay. Ah, daar komt hij al.